Ja. We gaan verder met een volgend uh, voorbeeld, dat van de correctheid van een programma dat uh, de waarde van een array uh, optelt vanaf 0 tot en met uh, n, of tot en met, ja dan moet je altijd even kijken, is het nou tot of tot en met. Zolang k ongelijk aan n is, hoog je k met 1 op, maar daarvoor uh, tel je bij x ak op. Dus waarschijnlijk is het tot, hè? niet tot en met. Dat is altijd een dingetje met, uh, met, met dit soort uh, array processing uh, programmaatjes. Van, uh, je hebt een upper bound, ga je dan tot of tot en met. Uh, dat zijn altijd uh, dingetjes waar je even moet uh, opletten. Ja, die, die, die klasse van fouten heet ook off by one, hè? Oh ja, off by one. Ja. Ja, ja. Ja, dat zijn uh, even van die standaard uh, dingen, dus dan moet je altijd even op je twee vierden zijn. Nou, we hebben hier dus de, dit is een initialisatie gedeelte hè. De k is een tellertje dat wandelt er doorheen en x is uh, de, de, de, de som uh, opleveren van al die array-elementen uh, nou, hier staat de specificatie dus stelt dat na afloop uh, x hè. dit is de, gegeneralisatie, de gegeneralisatie, gegeneraliseerde optelling hè. dit is uh, al de som van uh, waarde ai van af 0 tot en met n 1. Dus dit moet na afloop gelden, dus dat x de som is van al die waarden. En blijkbaar heb ik hier als dus preconditie n groter of gelijker 0 gezet. Nu even de vraag, hebben we dat nou echt nodig? op dat dit na afloop geldt? Moet inderdaad dan gelden dat n groter of gelijk aan 0 is? Nou, gaan we even kijken. Wat gebeurt er als n kleiner dan 0 is? Nou, Als n kleiner dan 0 is, we zetten k op 0. Ja, dan, dan blijven we dus uh, loopen. Dan komen dus nooit de loop uit, dus dat programmaatje termineert dan niet. Maar dan is dus deze correctheidsspecificatie wel waar. Want er is geen terminerende berekening, dus we, uh, als n kleiner dan 0 is, dus we kunnen ook niet checken of, de, of, uh, of falsifiëren of de postconditie niet geldt. Dus daarmee heb ik eigenlijk nu beredeneerd dat ...we deze preconditie kunnen afzwakken tot uh, true. Nou, ik geef een bewijs van dit, maar je zou voor, als je het leuk vindt, dus kunnen kijken of je dat er een bewijs kunt aanpassen... ...maar dan uh, met een zwakkere preconditie uh, true. Nou, tot nu toe hebben we een bewijs op een bepaalde manier gegeven. Kijk, uh, er zijn trouwens überhaupt in, uh, in het algemeen verschillende manieren waarop je een bewijs kunt uh, presenteren. Het format van een bewijs. Uh, tot nu toe hebben we het gezien van uh, ja, je start uh, met de, wat je moet bewijzen, en dan verder uh, heb je een bewijs wat dan uh, top-down gestuurd wordt door de structuur van het programma. Dus om dit te bewijzen moet je de regel van sequentiële compositie gebruiken, want op topniveau is dit een sequentiële compositie van twee statements en dus moet je de regel van sequentiële compositie gebruiken. Nou, en dan ga je verder op geen blik. Ik stuit je op een specificatie voor deze while statement, dus dan moet je de, de regel voor de while statement gebruiken. En op een gegeven moment stuit je, heb je een specificatie gegenereerd voor, voor die assignments en dan moet je de assignment-actie allemaal gebruiken. Dus op, op het, eigenlijk genereer je dus uh, een, een lijst, zo, zo, zo kun je het presenteren, van correctheidsbeweringen, waarbij elke correctheidsbewering volgt uit bovenstaande. Voorgaande, zo kun je het dus lineair opschrijven. Maar eigenlijk een, een, een, een mooiere vorm uh, zou nog zijn, uh, is de expliciet maken, de boomstructuur. Want je kunt de bewijs ook in een boomstructuur geven, want dit is een sequentiële compositie. Dus dan moet je bijvoorbeeld de, dit correct bewijzen, dit gedeelte en die while statement. Dus dan krijg je een boom op topniveau dit ding en dan krijg je twee, uh, twee takken. Met uh, een correctheidsbewijs voor dit gedeelte in de ene tak en een correctheidsbewijs van deze tak. En zo ontwikkelt die boom zich verder, top-down. Top, uh, en ja, wat heb je dan als bladeren? Dat zijn uiteindelijk de assignment uh, axioma's. Maar, maar sorry Frank, deze bomen zijn dan wel omgekeerd? Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus de top-down, uh, top de, de top van de boom is, is boven. Ja. En de bladeren zijn beneden. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Je kunt ook uh, van, van, van beneden naar boven werken. Maar intuïtief, vanwege top-down, is het uh, ja, intuïtief duidelijker voor te stellen dat, het, uh, uh, dat de top uh, boven is en de bladeren uh, beneden. Maar. Uh, dat is eigenlijk wel een, een, een mooiere manier. Dat is, het geeft meer directe structuur van een bewijs weer dan dat lineair uh, uh, ding. Want dan moet je lineair, dan moet je iedere keer, zoals je al zag, waarom is dat nou lineair lelijk? Ja, omdat je iedere keer expliciet moet aangeven van deze volgt uit die door middel van uh, deze regel. Terwijl je dat in een boomstructuur direct uh, ziet. Want je ziet gewoon, uh, uh, je hebt de nood en dan uh, heb je Die noot split zich, je hebt de correctheidsspecificatie op één noot. Die split zich in een stel andere noots waar correctheidsspecificatie Dan weet je, deze, deze splitsing moet corresponderen met een bepaalde regel. Dat zie je dan direct lokaal. Terwijl bijvoorbeeld deze, hier kan deze correctheidsprobering weer volgen uit een ander ding wat je veel verder hebt staan in het, in het lineaire weergave maar anderzijds is het, zeker voor een slidepresentatie, een boomstructuur heel lastig. Dat gaat veel ruimte vergen. Dus daarom hebben we sowieso niet initieel die bewijzen gepresenteerd door middel van een boomstructuur. Maar er bestaat nog een ander alternatief. En dat alternatief dat zullen we overwegend gebruiken. En dat is door middel van annotaties. Kijk, hier zie je nou zo'n correctheidsspecificatie. dus wat we eigenlijk hiermee doen is alleen het begin en het eind van dit, van dit, van deze programma annoteren. Je begin, dit is het begin van het programma, daar zetten we een assertie neer en aan het einde. Nou ja, wat let je om... Niet alleen hier een assertie neer te zetten, hè, zoals hier in mijn programma. Ik kan die preconditie hier neerzetten en die postconditie neer, daar neerzetten. Maar ja, wat let mij om gewoon asserties hier neer te zetten, daar neerzetten en daar neer te zetten. Maar niet zomaar willekeurig, nee, op zo'n manier dat uh, het resulterende geannoteerde programma overeenkomt met een bewijs. Met andere woorden, dat het geannoteerde programma ook een, wat heet, een proof outline is. Dus je pleurt niet zomaar asserties neer, nee, die, die volgen de bewijsregels en daarmee codeer je eigenlijk een bewijs. Met andere woorden, je kunt zo'n geannoteerd programma ook omzetten in een willekeurig ander formaat, Ofwel die boomstructuur, ofwel lineair. Nou, dat gaan we illustreren aan de hand van, van dit voorbeeldje. Dan oh, heb ik helaas niet, maar uh, oh, dan ik de volgende keer opletten, uh, dan heb ik geen animatie gemaakt. Uh, kunnen we even stoppen? Uh, ja, dat kan.